Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik deze twee heel leuke pakketjes unboxen. Um, dit pakketje is van ByRenskin, dat is een promotorpakketje. En dit pakketje weet ik niet, ik weet zelfs niet meer wat erin zit. Um, dus ja, het is al lange tijd geleden dat ik het besteld heb of ja, opgezet heb gekregen. Want ik was op vakantie, maar we gaan beginnen met het pakketje van Rensken. En het is een promotiepakketje. maar ik heb zelf wel... 4 euro of zo voor betaald. Misschien iets meer. Dus dat ik er gewoon bij, maar ik ga dat opgedoen met heel leuke stickers op. Normaal zit er kralen in een biedos, denk ik. En misschien nog iets anders. Ik weet het niet zo goed. Oh wow, heel veel. Oh my god, hoe leuk. Als eerste deze heel schattige pandazakjes. Die vind ik echt heel schattig. Dit zijn er vijf. Vijf van deze schattige pandazakjes. En dan twee van deze. inpakzakjes. Die zijn echt mega leuk. Als volgende zie ik heel wat polymeerkralen. Oh, hoe schattig. Dat zijn ook panda polymeerkralen. Een paar smileys. Het echt mini-polymeerkralen en yin-yang-polymeerkralen. Maar ze zijn best wel klein. Maar ze zijn wel heel schattig. Dan zie ik hier een paar smileys. Echt super leuk. En zo van die... Uh, hoe noem je die, die? Beertjes. Kijk hoe schattig. Echt heel leuk. En dan als laatste zitten er nog kralen in. Twee heb ik deze kleuren al of iemand van deze twee. En zijn heel leuk. Dan gaan we door naar het volgende pakketje en dat is een heel veel pakketje. En ik zou echt niet weten van wie dit is. Ik dus ga eerst even open doen. Oeh. Ah ja, ik weet van wie dat het is. Oh leuk. Dit zijn allemaal beetles. Wow, oh, daar gaan de beetles. Als eerste heb ik hier sterbeeteltjes. Die schuilenbeeteltjes. Hier hebben ja, wat tijgs. Nou een zakje, allemaal dingetjes. Als eerste hier um, schapenbeetels ja ik weet niet precies wat het is koeenschelpen hartskralen en sterkralen en dan sleuteltjes, goud en zilver dus dit is alles wat ik besteld heb ben ik blij mee